Dat hoort ook dan bij het Stripfestival Breda. Het Nederlands kampioenschap striptekenen. Dat wordt dan georganiseerd door natuurlijk hier zo, het Stripfestival Breda, uitgeverij L. En het stripblad Apple, waar daar net ook aan gerefereerd werd, inderdaad. Kun je er natuurlijk nog steeds een abonnement opnemen, hè? dan krijg je hem iedere twee weken gewoon thuis natuurlijk. En wat is het dan met dat Nederlands kampioenschap striptekenen? Nou, kinderen tussen de 9 en de 17, tot en met 17 mag het. Uh, ik, denk, ik krijg een uitnodiging en dan kan je gaan via school of wat dan ook. Maar de uitnodiging is, als je dus onder de 18 bent, schrijf je in. Stuur een strip in, dat mag per post, dat mag per uh, mail bijvoorbeeld. En laten zien wat je op één pagina, twee of drie pagina's kunt. En je mag zelf helemaal kiezen hoe dat je dit doet. Of dat je dit inkleurt, of dat je dit zwart-wit doet. Doe je het met wasco, doe je het met pen. Het maakt allemaal niet uit. Laat zien hoe creatief jij bent. Zodat er misschien in de toekomst daar al een nieuwe medium bij zit. Of misschien wel een uh, Gerbe Valkma of zo. Hè? Zodat je gewoon kunt zeggen: Ik ben stripauteur. Inderdaad. Dat kan gewoon natuurlijk een, uh, een beroep worden. Dus er uh, komen een aantal kids uh, uit uh, tevoorschijn, want daar hebben we heel veel mee gedaan. Zo'n 300 inzendingen hebben we gehad. Tussen de 9 tot en met 11, Janna, Jessica, Joris, Olga en Senne. Die uh, maken daar kans op, beste striptekenaar voor uh, 9 tot en met 11. We hebben ook nog de categorie 12 tot en met 14. Voor Dolce, voor Misha, voor Roemer, voor Tijn en voor Xin Yue. Kan ook nog. Of 15 tot en met 17. Bella, Doris, Jaden of Rivka. Nou, die veertien namen die ik net noemde, daar zitten in ieder geval uh, drie winnaars bij. Ze krijgen sowieso allemaal iets moois. Natuurlijk allemaal een stapel schriftboeken, dat snap je. Maar de hoofdprijs heeft dan nog wat meer uh, in petto, dus uh, ze komen erbij. Want ja, je kunt natuurlijk van tevoren heel lang nadenken over wat je tekent. En dat tien keer opnieuw doen, omdat die mooi is. Maar als je dat hier bent, ja, dan krijg je een opdracht natuurlijk. En dan uh, is het tijdstruk. Dan is het tijdstruk. Lieve Dik, lieve Erik, zal ik zo eens even... Ja, ik heb het onthouden, dat is wel makkelijk. Ja. Zal ik zo in het midden gaan staan? Zo. Uh, dus uh, de opdracht vanochtend, er zaten 14 kids. Proef je een beetje zenuwen bij die, uh, bij die kinderen? Bij die kinderen? Nee, die waren enorm enthousiast. Dat zagen we We zagen soms wat bibbellijntjes. Dat kan natuurlijk door de zenuwen komen, maar het kan ook stijl zijn. Dan. Uh, ja. Ja, had je zelf zenuwen, Dick? Alleen maar. Alleen maar. We zagen... Ja, eigenlijk heb ik vannacht niet geslapen. We moeten gaan jureren dat. Poeh. Uh... Ja, want dikke uh, in ieder geval, uh, strip puzzeltekenaar. Erik ook uh, strip uh, schrijver. Uh, voorzitter ook. Om uh, uh, um, um, um nu, nu te gaan controleren. Uh, allemaal sowieso 50 euro aan strips. De winnaars per uh, prijskategorie 250 euro aan strips. En die komen dan in die Apple. En een hele supergave trofee. Nee, nee, we doen geen afkoop dingen hier zo, Dick. Of dat ze de schrift moeten delen. Uh, dus laten we beginnen bij de jongste categorie, Erik. Is dat een plan? Ja. Dus 9 tot en met 11. Ja. Wat, wat überhaupt was de opdracht, hè? Wat is de opdracht geweest, Dick? Ik loop even naar de tafel. Is goed. Hij loopt even. De opdracht was niet hier. Niet hier. Dat, dat komt dus overal in het universum zijn. Niet in Breda. Niet in Breda. Zeker niet in Breda. Waar is de burgemeester? Maar het kon dus overal spelen. Of het nou in de supermarkt was, in het, uh, in, op een andere planeet. Of wat ik al zei, op de wc. Het maakt allemaal niet uit als men niet in Breda was. Dus degene die een wc heeft in Breda en dat getekend heeft. Hij... Die viel sowieso al af. Ja, ja. ja. Nee, goed. Je bent er creatief omgegaan met het thema. Heb je inderdaad andere planeten, andere werelden gezien? Of bleef het toch gewoon vaak heel dicht bij huis? Nee, ik denk dat iedereen zich echt enorm goed aan de opdracht heeft gehouden, maar wel op verschillende manieren. Dus soms um, gingen mensen vanuit Breda letterlijk naar een andere planeet toe, maar soms ook naar een andere tijd. En soms naar een ja, andere plek in hun gedachten. Dus het was echt heel erg creatief. Ik uh, echt kwam op ideeën ik dacht, uh, ah, kijk. ik ga ook. Volgende keer doe ik ook mee, dan krijg ik misschien ook zulke ideeën. categorie. ja precies. Ik moet kort de boel hier staan. Laten we eens gaan kijken naar die categorie 9 tot 11. Dus we hebben Janna, Jessica, Joris, Olga en Selle. Heb je zo, uh, uh, doe je meteen de winnaar of bouw je het op? Heb je voor iedereen een bemoedigend woord? Ja, nou ik vind het heel moeilijk, want we vonden natuurlijk iedereen echt ontzettend goed. En iedereen heeft zijn eigen stijl. En een eigen verhaal en eigen karakter. Dat, dat zijn ongeveer de drie dingen waar we op letten. Dus hoe ziet het eruit? Beeld. Dus ik ben natuurlijk de expert. Hè. Ja. Um, uh, en ik kijk meer naar. Uh, wat is de ene ik kan. Ik kijk meer naar het verhaal en de personages. En uiteindelijk heeft iedereen daar zo zijn eigen mix van gemaakt. En waar we ook naar hebben gekeken. Wat is, nou, wat is het gehele beeld van één of twee pagina's? En zit er een lekker begin of een lekker einde aan? En liefst allebei. Uh, het belangrijkste was eigenlijk het verhaal, want daar staat of valt een strip mee. Ik bedoel, koop je een stripboek met een slecht verhaal en mooie tekeningen, dan weet je bij deel 2 van ja, de tekeningen waren wel leuk, maar het verhaal was niks. En heb je een goed verhaal met iets mindere tekeningen, ik denk dat dat een aankoop bevordert voor deel 2. Dus we hebben hoofdzakelijk ook voor een groot gedeelte gekeken naar het verhaal en daar ja, zat een hele goede bij. Dus we gaan niet iedereen af, want, want dat vinden we, ja, mensen eigenlijk tekort doen. Dus, maar we moesten wel een winnaar kiezen. En uh, van deze vijf in de eerste categorie kijken of dat klopt. Dat klopt, dat klopt. Ja. dat Het is 90 jaar. Ja, klopt. Het is 90 jaar. Hebben we één winnaar gekozen? Dus. Ja, dat klopt. Maar dat is gewoon een rijtje van het optypen. Uh, maar wat we hier. Ook leuk vonden, dus behalve dat je uh, echt een personage had. Dat is echt heel belangrijk, daar begint alles mee. Ook een stijl die werd doorgevoerd. En dan ook nog eens een lekkere taal. Want daar, ja, waar, waar, daar grinniken wij dan om. Oké, okay, want waar grinnik je dan om? Heb je hem zo'n zo zinnetje beraad. Ja, die... Do, do, do. Ja, groep, groep het even, dan weet je degene die het getekend oh, al misschien... Al, al, al, als je het herkent? Stokje. Als je het herkent? Alle moleculen op een stokje. Alle moleculen op een stokje? Gepie. Wie? Niet nou, Nee, jij ja, bent de laat? Ah! Ja. En dus dan ben jij. En als de uitspijter van een grap is, het heet Super Squirrel, dat is een personage. Is dat van jou? De uitspijter is, hij heeft een vlieg weggezet. Die vlieg is wel naar de maan, maar ik zie wel meer sterretjes. Dat was een ontzettend leuke eindgrap ook. Dus dat is, Joris, niet Hij ja, is even jong genoeg, dus hij kan wel. Jongens, winnaar 1! Misschien wel een toekomstige Winnie van de Steen. Allemaal een stapelstrips en ook weer een mooie trofee en een hele dikke stapel voor de winnaar. Hoe ja. we doen in Chagé? Ja. Keilijk. Ook, ook in deze leeftijdscategorie zie je dan, dan wel van het wordt anders geschreven, anders met taal omgegaan. Net een paar jaar ouder. Ja zeker, ook, ja, ook met ander, anders met beeld en eigenlijk uh, uh, ook voor deze er echt ook enorme stappen ook zag je in ontwikkeling en in beeld en verhaal maar eentje sprong er echt wel uit, vonden wij Getekend, strak getekend, een hoop gezichtsuitdrukkingen. Het, het ja, dat was gewoon lekker, lekker om naar te kijken ja, Het leukste, we moesten er twee keer op lachen toch? Ja, ja het is zeg maar een bordje wat er stond, uh, Moeten we dat nou wel zeggen? Laten we het doen. Er zitten nu vijf kinderen. Superspanning. Nou, wij dachten, ja ik weet niet, we dachten een beetje, soms is het een beetje braaf, dachten wij, in het algemeen. Mag volgende keer best nog wel wat vetter. Ja, of gewoon nu meteen beginnen en dan volgend jaar zien we dat weer bij het huis uitrijken. Maar we moesten echt twee keer hardop lachen, want er ging iemand. Wil jij iets zeggen? Ja, dat ben ik straks een gebeten hond. Ik denk dat kun jij tegen. Over camping het natte holletje. Ik hoor daar allemaal. Ik vind dat ik heb een hele bepaalde gedachten bij. Ik weet of er meer mensen wat hebben. Kom dus de maar, kom maar, jeukt apart. Ah. Tada! Ja, nou, goed gedaan, dan uh, de hele tas hoort er ook bij. Ah, man, Dat zegt uh, nog een keer applaus. Beland bij de laatste categorie. Vier namen daarin, Bella, Doris, Jaden en Rivka. Als je vandaag 18 zou zijn geworden, had je ook niet mee mogen doen. Is het schoon? Ja, ik ben bezig. Okay. Ik vond het in ieder geval opvallend dat het hier uh, zeg maar een laagje dieper ging nog. Want soms kun je inderdaad, zoals ik aan het begin al zei, kun je van Breda naar een andere plek, een andere planeet. Maar bij deze leeftijdscategorie zag je toch vaak ook dat het over identiteit ging, zo heet dat dan state of mind, en uh, dat je in gedachten ergens anders, of iemand anders, of ergens anders heen kunt gaan. Dus dat was best wel uh, mooi om te zien. Ja. En de winnaar was dat, vonden we ook echt heel erg mooi, omdat het uh, eigenlijk best verstilt. Je ziet bij strips vaak dat uh, ze proberen met schrijvers en tekenaars een beetje uh, indruk te maken, dus meteen te overschreven, maar dit is eigenlijk heel rustig qua opbouw, qua stijl. Ja, ja. Dus, uh, Ingetogen ook. Eigenlijk echt mooi. Ik heb er geen ander woord voor, Het was uh, flabbergasted. Heet dat zo? Ja, dat heet zo. Ja, nee, ik vond het uh, meteen de eerste, uh, de dag ik uh, dacht, die, uh, ja, die maakt een goede kans. En dat werd hem dan uiteindelijk ook. Een zinnetje of een woordje wat opviel, maar eigenlijk meer echt de tegenwerkende de, de tekst. Dus het eigenlijk weer gewoon meteen de naam, denk ik. Hè? Wie heeft die gemaakt? Dat is Jason Kluister. Daarmee zijn we er met... Oh, tijd maken. Ja, als ik tijd heb volgens mij. Gefeliciteerd! Ja, ik ben ook ja, ja. De winnaars van het Nederlands kampioenschap striptekenen voor dit jaar jongens. Goed gedaan! Het is dus andere kinderen. Jullie schrippakketten op komen halen. Dankjewel en heel graag he, tot volgend jaar, natuurlijk, voor uh, de achtste editie, dan misschien weer de Willy van het de uit deze kant uh. Dankjewel, een houden.